Zo. Het is 25 november 2018. Welkom bij de eerste live-uitzending van podkaars. Met twee camerapuntjes en Gertjan Kleinpaste. Hoi. Nou, welkom. Dankjewel. Gertjan is de, de voorzitter van het bestuur van de Piratenpartij Nederland. Interim voorzitter. Of zoals jij zelf zegt. Dat zeg ik dan maar. De, de interim ja. voorzitter. Ja, ik weet niet goed wat het verschil is. Ja, uh, het verschil is dat het uh, een voorzitterschap is zonder een echt gekozen mandaat. Ik bedoel, uh, ik ben vanuit het bestuur interim voorzitter uh, geworden. Oh, ja. En uh, voorzitters van politieke partijen hebben over het algemeen een mandaat van leden. Oh ja, dat is het. Maar bij de Piratenpartij uh, bepalen de bestuurders samen in onderling overleg wie doet de secretaris, wie doet uh, penningmeester, wie doet voorzitter. Ja, dat, dat op zich... Uh, uh, een prima standpunt, maar ik vind het echt belangrijk, zeker voor een partij die transparant wil zijn, dat de leden er uiteindelijk uh, over gaan ja. wie hun voorzitter is. Ja, dan was je plan om dat te doen met de afgelopen ledenvergadering, maar daar kwam het er niet van. Ja, nee, ik kwam er even niet van, er was nog een tegenkandidaat. Uh, uh, hoop, ja. Dus met die tegenkandidaat gaan we in januari, uh, Nou, ik zou bijna zeggen, de strijd aan. Uh, ja. En dan gaan we kijken wie van uh, uh, de kandidaten de voorzitter wordt van de Piratenpartij. Nou, we zullen het zien. Maar was, nou in ieder geval dat was de ALV. En er was zover niet, niet gestemd op, uh, op bestuursleden. Maar in begin volgend jaar komt er dus een nieuwe ledenvergadering. Ja, uh, tweede helft januari 2019. Ik bedoel, wat we wel hebben gedaan afgelopen ALV is een presidium kiezen. Ja. En uh, die waren heel fijn actief. Want die had ik de week daarna meteen een telefoon van hoe gaan we januari uh, aan de vork prikken. En um, tweede helft januari uh, is er weer een ALV. Uh, nog niet in een veel grotere zaal dan de afgelopen keer. Zo, zover zijn we nog niet. Uh, en dan uh, willen we het hebben over het huishoudelijk reglement. De statuten zijn er nu door. Uh, dan willen we het gaan hebben over uh, het, het uitbreiden en het verstevigen van het bestuur. En de leden de ruimte geven om echt hun voorzitter te kiezen. Ja, ja. Nou, wat gaat die voorzitter doen, Geert-Jan? Nee, laten we bij het begin beginnen. Laten we bij het begin beginnen. Uh, ik doe mee met de Piratenpartij sinds begin 2014. En wanneer ben jij uh, lid geworden? Ik denk dat dat uh, rond 2016 waren toen de Tweede Kamerverkiezingen. Toen was de voorbereiding. De voorbereiding, ja. Ja. voorbereiding daarvan. Toen ben ik lid geworden. Um, omdat de, de, de beweging als zodanig en dat wat ik dan van zag, las, uh, hoorde me heel erg aansprak. En ik was op dat moment partijloos geworden. Ik kom uh, van origine uit GroenLinks. Was je uh, daar weggegaan dan? Of vroeg je dat? Ja, uh, uh, uh, ik zat daar in het landelijk bestuur. Uh, uh, er speelde heel veel uh, binnen die partij, maar wat mij er in ieder geval uh, niet heel erg in beviel, is de manier waarop uh, daar met de concentratie van macht werd omgegaan. En uh, daar werd ik gewoon niet blij van. Dus ik had zoiets van, uh, dat wil ik anders, uh, dat lukt niet binnen deze partij. Uh, ik ja. ga op zoek naar bewegingen, activiteiten, uh, groepen mensen die... Um, die, wat, die zich wat, wat uh, sceptischer, wat onafhankelijker... ten opzichte van macht durven op te stellen. Ik, ik weet niet of dat in die tijd was... maar het eerste wat me te binnen schiet... is die een soort statiefoto van Jesse Klaver bij een open haard... en dan lijkt hij een beetje op Barack Obama. Was dat een beetje... Uh, dat uh, dat als... nou ja, Jesse heeft de neiging om een beetje... Het, het, het, het, het, uh, de betere uitvinding van zowel Barack Obama... als uh, uh, Justin Trudeau te willen zijn, uh, geloof ik. Uh, ik heb zelf wel eens gezegd van... Het, het, het ging een beetje mis op het moment dat uh, hij van man tot merk werd. Uh, ja. En dat is precies uh, de kritiek die ik ook heb op GroenLinks op dit moment. Even los van het feit dat, uh, uh, dat voor uh, de linkerzijde doen ze het gewoon hartstikke goed. Ik bedoel, ze uh, zijn in de opmars, uh, hebben een verpletterend uh, resultaat in stad Groningen uh, bereikt. Ja. Dus, dus uh, petje af daarvoor. Ook een um, beetje door het failliet van de van, van, nou, PvdA in ieder geval en VVD. Ja. Dus uh, uh, ze doen een aantal dingen goed. Um, maar het was niet meer waar ik me heel erg zenuwachtig bij voelde. Dus ik ja. ben op zoek gegaan naar uh, wat anders. En dat werd uh, een relatief klein uh, ja, partijtje. Je, een beetje klein toen nog. Je vond de Piratenpartij. Je werd lid. En in 2000. Mijn eerste herinnering aan, aan jou tegenkomen was op dat congres in Utrecht, waar de kieslijst werd vastgesteld. Ja. ja tot mijn verrassing uh, kwam ik gewoon ook op die lijst terecht. Op een. Uh, niet heel erg verkiesbare plaats, maar er waren niet zoveel verkiesbare plaatsen, precies nul geloof ik. Weet dus, je, uh, ja. <laughs> dat is achteraf. Maar, weet je, nog, je weet nog wel voor plek je was, toch? Of niet? Ergens rond de 20. Ja, je was plek, ik heb net opgezocht, plek 21. Stond je ja. En um, hoeveel stemmen heb je getrokken, weet je dat uit je hoofd? Of, uh, ga je dat geen, niet live? Ge geen idee. En nee. ik, uh, Als ik het al wel weet, weet ik niet of ik dat live moet kenbaar maken. Maar Het <laughs> ja, zullen enkele tientallen zijn. Ja, zoiets. Ja, en in totaal trok de Piratenpartij Nederland uh, iets van 35.000. Stemmen, ja, wat er op zich nog best uh, uh, netjes is hoor, voor een partij zonder budget, uh, ja. met een campagne die nou, toch wel wat haperingen kende. Ik bedoel, ja. Helemaal niet verkeerd, maar de volgende keer bij de Tweede Kamerverkiezingen, en dat is meteen een van mijn uh, ambities dan uh, uh, als voorzitter, uh, moeten we er echt duidelijker, beter staan met een goed voorbereide campagne en met een partij die de gelederen weet te sluiten en die met elkaar gaat zorgen dat we daadwerkelijk ja. in die Tweede Kamer terechtkomen. Ja, en met name aan dat weten sluiten uh, als je terugkijkt, schortte het. Dat was eerst gedoe met het bestuur en toen dat opgelost was, was er gedoe met het campagneteam. En toen dat opgelost was, was iedereen moe en moest de campagne nog beginnen. Dat ja. is een beetje mijn samenvatting. Ja, dus, uh, hebben we hebben twee camerapuntjes, kijk, zie je. je kan ook ja. van boven. Dus, uh, nou ja, um... Maar um, dat waren de Tweede Kamerverkiezingen en, en mijn herinnering aan jou ook. En die tijd was, um, uh, jij zit in Dordrecht en jij deed daar autonoom ook dingen. Jij deed daar meer dingen dan een hoop andere mensen op die kieslijst. En dat was uh, een aangename optie. Ja, aangename ja. op te uh, zeg maar. Tegelijkertijd, de Piratenpartij Dordrecht moet je niet overschatten qua volume of grootte. Ik bedoel, uh, dat ben er, jij. Er en... zijn enkele piraten, oh, ja. en nee, er zijn er een paar. En uh, uh, ik heb ze allemaal al keurig ontmoet in die periode. En, uh, en dan hoop ik ze weer actief te krijgen als er weer wat, wat echt uh, gebeurt. Want uh, voor, voor een aantal van onze leden geldt gewoon heel nadrukkelijk dat ze. Uh, uh, zichtbaar worden op het moment dat er ook uh, iets te doen is en ja. uh, het belangrijk is om zichtbaar te worden. Um, en nou, op zich is dat een uh, prima zaak. Nou ja, dat is frustrerend wel, want uh, dat betekent dat je zo'n campagne zit voor te bereiden en dan, met een klein groepje en dan begint het spannend te worden en dan komen er ineens allemaal mensen bij. Ja. En dan denk je oké, okay, wat, wat, was die een beetje laat of zat hij niet op te letten of is het opportunisme? En, uh... Nou ja, dat, dat, dat opportunisme dat, dat speelt in alle nieuwe, uh, de, te ontwikkelen, te, uh, uh, groeiende partijen. Ik bedoel, er zijn altijd mensen die daarop aanhaken. Uh, sterker nog, bedoel, in de tijd dat ik uh, twee, uh, rond 2016 ook bij de Piratenpartij terechtkwam, werd mij ook opportunisme verweten van je moet weer ergens terechtkomen. Dus uh, dat zal het dan wel wezen. Ik bedoel, uh, ja. Nee, ik voelde me ook aangetrokken tot uh, dat activistische... Uh, alles wat er op het vlak van privacy gebeurde, ja. uh, de vrije informatiesamenleving. Dus er waren wel degelijk inhoudelijke motieven. Ja. En dat geldt volgens mij voor uh, iedereen die in ieder geval lid wordt van die partij, dat ze ja. die motieven wel delen. Uh, en die motieven die zijn heel erg belangrijk. Ik bedoel, uh, ik zou bijna zeggen, ik had een tijdje geleden een gesprek met Kerkelijk uh, Jusel van Vrij Links. Ook een nieuwe uh, in ontwikkeling, in de opkomst zijnde beweging. Die zei: er zijn twee hoofdthema's voor de komende tien jaar. Het ene is duurzaamheid, het andere is uh, alles rondom die vrije informatiesamenleving en privacy. En op dat aspect nou ja, scoren wij als piratenpartij heel erg goed. En zou het dus nu zo moeten kunnen zijn dat we echt uh, uh, in die Kamer terechtkomen en dat we er wat mee mogen gaan doen? Ja. ja, Nou, we hebben die verkiezingen gehad en we zijn inderdaad niet gekozen. Daarna zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, werd jij wel gekozen, toch? Bent... Uh, uh, ja, maar uh, de, uh, uh, althans, ik werd niet als raadslid gekozen, maar ik ben in Dordrecht burgerraadslid. Wat is dat? Zo heet dat een commissielid. Ja. Dus ik zit niet bij de 39 raadsleden. Ik mag in commissies ter voorbereiding op dat wat er in de raad wordt besloten. Uh, volop meepraten, meedenken, meedoen. Ja. Uh, en ik doe dat voor een lokale partij, gewoon dort. Um, en, en, en gewoon Dordt uh, weet dat ik piraat ben en uh, uh, Dordrecht weet ook dat ik piraat ben uh, maar we hebben daar een prima uh, liberale uh, op ontwikkeling en op transparantie gerichte lokale partijen uh, uh, in het leven geroepen. Waarbij het wel gelukt is. Uh, dat is knap want we, uh, ook die partij die ontstond na nou, drie vier maanden voor de lokale verkiezingen uh, ja, ja. en met heel hard werken met uh, die clubmensen hebben we één zetel uh, bemachtigd in de raad en hebben we dus een zetel, twee commissieleden, een fractie van drie mensen, waarmee we politiek kunnen bedrijven. Dit is wel cool. In Utrecht deed iets vergelijkbaars. Een paar maanden van tevoren uh, de Piratenplein ja. Een paar maanden van tevoren besluiten, oké, okay, we gaan dit doen, we gaan meedoen. Ook al zijn we niet uitgebreid voorbereid. Uh, waarom is het jou wel gelukt en hun niet? Wat is jouw analyse daarvan? Nou ja, een pijnlijk moment in Utrecht, en daar hebben we het ook in de, in de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen met de Piraten wel over gehad, dat was ergens in juni. pijnlijk moment is natuurlijk dat er was een lijst met drie mensen erop, dat vind ik ook krap aan. Hè? Ik bedoel, als je aan politiek in een, in een gemeente gaat met deelnemen, ik raad iedere partij aan, zorg dat je minimaal tien actieve mensen op die lijst hebt staan, want je weet nooit wat er in vier jaar tijd gebeurt. Ja. Um, maar we hadden daar een lijst met drie mensen, waarvan er twee gingen muiten. Ik bedoel, ja. Dat is dan maar een beetje de piratenterm. Um, en we dus een lijst van één persoon overhielden. Um, dat, dat, dat, is, dat is mager en dat schrikt ook kiezers af. Ja, Ik bedoel, even los van de inhoud, dat schrikt kiezers af. Uh, wat moet iemand, uh, uh, uh, een lijst van één persoon, wat moet die in de raad gaan doen? Ja. Um, dus dat is een hele lastige. Oké, okay. okay. jij bent, uh, je hebt je kandidaat gesteld voor het bestuur van de Piratenpartij... Ja. Uh, eind vorig jaar of zo, denk ik. En toen kwam ook wel de discussie op: van wacht even, bijt dat niet met gewoon door? Nou, dat beet elkaar niet. Nee. en je werd gekozen. Ja. Je kwam in het bestuur. Dat had toen nog. Dat was, dat was een bestuur van drie, denk ik. Ja, nu twee. Ja, uh, effectief twee, het, nog steeds drie. Ja, maar, officieel uh, drie. Ja. ja, dat is wel belangrijk, want uh, uh, als er maar twee zijn, dan moet het aangevuld worden. En, dat is, en daarvoor zitten je oude statuten in. Nou, kijk, het moet sowieso aangevuld worden. Ik ja, bedoel, uh, een, een beetje bestuur. Uh, het uh, moet met vijf mensen zijn, ja. ik bedoel, minimaal. Want dan kun je ja. ook wat taken verdelen, dan kun je echt wat, uh, wat meters maken. En met z'n twee is dat behoorlijk hard werken. En uh, dat doen Frodo, want Frodo uh, uh, is het andere bestuurslid wat heel, ja. heel actief is. Ja. Uh, en ik doe dat met genoegen. Um, maar tegelijkertijd word ik dan wel eens moe als je dan vanaf de zijkant, ook, ook vanuit de Piratenpartij, uh, kritiek uh, ondervindt. Omdat ze zo. Het gaat niet zoals het zou moeten gaan. Nee, het gaat niet zoals het zou moeten gaan. Ja. Het gaat zoals we met twee man voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En soms wringt dat dan een beetje, ja. Ja, je had. Nou, ik wil de stapjes maken. Maar ha, ha, uh, in de loop van dit jaar, 2018, is de voorzitterschap van, uh, naar jou overgegaan. Dan ben je interim voorzitter. Ja. En uh, je wil graag het bestuur uitbreiden. Uh, dat willen we allemaal in het begin, begin volgend jaar met de volgende ledenvergadering. Dus dit is ook een oproep dus van ja, uh, het, is, het is een oproep op, voor voor kandidaten. Aan, aan alle kandi uh, piraten van, van uh, kandideer je of voor het bestuur of uh, versterk andere uh, gremia binnen die partij. Maar word actief want uh, de partij uh, heeft gewoon mensen nodig die niet alleen maar praten maar mensen die doen. Die gewoon ja. meters maken en die partij gaan opbouwen. Ja. ja. Um, um, ik, um, op de afgelopen ALV had je wat, uh, was jouw initiatief volgens mij, wat gastsprekers uitgenodigd ja. en ik ben nooit lid geweest van een andere partij, weet ik veel. Dit is de eerste waar ik lid van werd en uh, nou, misschien ook wel de laatste, <laughs> <laughs> je weet niet wat de toekomst brengt. Nou ja, maar, uh, Kijk, uh, uh, je zegt het is voor jou de eerste partij waar je lid van bent, uh, misschien wel de laatste, maar van alle Nederlanders is amper 2% ja. lid van een politieke partij. Ja, ik ben een niche, dat, dat, dat en, wist ik en, al wel. En, en, en, en, en dat is op zich al zorgwekkend, uh, ja. uh, Want politiek uh, uh, beïnvloedt werkelijk heel veel van wat er in ieders dagelijks leven gebeurt. Uh, en maar 2% uh, is actief binnen politieke partijen en kan dus, als het zou willen, uh, invloed uitoefenen op wat er gebeurt. Ja. 98% kan alleen maar een hokje rood maken. Ja, en dat nog niet eens, want de helft van, de... <lacht> althans ze kunnen het vast wel, maar ze proberen het niet. Ja. Nou ja, dat, dat, is het, ja dat is een ander punt ja. waar we misschien zo meteen op komen. Maar ja, ik had inderdaad gastsprekers uitgenodigd voor, ja, nee, voor de LV. En wat die zeiden is uh, uh, dat interne gedoe waar je net aan refereerde van hey, bestuur, je bestuur moet, moet het zo en zo doen. En dat gebeurt niet alleen richting bestuur, dat gebeurt naar iedereen die dingen doet. Ja. Uh, mensen aan de zijkant die zeggen jij doet dingen niet op mijn manier, dan doe je ze niet goed. Uh, of te weinig. Ja. En, uh, maar die gastsprekers die zeggen van dat gebeurt overal. Dat gebeurt dat in Astrid Oostbrug van, uh, van PvdA. Ja. Dat gebeurt bij ons ook. En, uh, ja, dus dat. dat, uh, dat, dat nee, dat is, ik bedoel, ik vond het heel herkenbaar. Nou ja, uh, de reden om vier uh, gastsprekers uit te nodigen is, was inderdaad ook om de piraten uh, te laten ervaren, te laten zien dat uh, uh, uh, uh, iedere partij zo zijn um, strubbelingen kent en ja. zijn, uh, zijn strijd uh, levert. Ik bedoel, uh, ik vond zelf de bijdrage van Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij ook uh, leuk, omdat die ons op een hele grappige manier eigenlijk een spiegel voor hield. Want ook, ook de vrijzinnige partij nam deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hebben het ook niet gered. Ja. Uh, terwijl zij in ieder geval nog met Norbert een gezicht hadden van iemand die in de Kamer vertegenwoordigd was ja. geweest. Um, en uh, hij trok daar een aantal lessen uit. En met een knipoog zei hij daarbij van overal waar ik vrijzinnige partij zeg, kun je ook Piratenpartij invullen misschien. Bedenk dat zelf. Uh, ja, ik vond dat best een hele nuttige les ook. Ik bedoel... Uh, en uh, datzelfde geldt voor de andere sprekers. Ik bedoel, het, het, het, het helpt je denken weer verder om na nou, te denken van wat moet je nou met zo'n partij doen om zichtbaar te worden, om herkenbaar te worden, om te zorgen dat je uh, ook resultaten in verkiezingen gaat boeken. Nou, doe maar. Daar ben je hier ook nou, voor. Ja, wat uh, zijn je plannen als bestuursvoorzitter? Wat, wat je daarvoor nodig hebt is in ieder geval uh, een heel duidelijk uh, uh, programmapunt die herkenbaar en duidelijk en, uh, uh, en, en helder zijn. Uh, ja, ik zei net al, van we hebben een van de belangrijkste thema's bij de kop als piratenpartij. Um, Nadeel daarvan is dat andere partijen delen, daarvan natuurlijk wel adopteren en overnemen. Hè. ik bedoel Veel van wat wij op privacy aspecten riepen, heeft uh, D66 de afgelopen jaren ook wel wat behartigd, maar net anders dan dat wij het zouden doen. Ja, en net niet. Dus als wij dat um, uh, de, als dus dus een dat, goede repliek dienen... Dan, dus, uh, dus dat moet echt beter. Uh, dus, dus je moet dat heel helder hebben. Dat moet je vervolgens met... Uh, Aansprekende mensen die voor het oog ook echt een eenheid vormen en er, er gewoon geloofwaardig voor gaan uh, over het voetlicht uh, brengen en uh, wij hadden best een goede lijsttrekster uh, bij de vorige verkiezingen uh, die er mannetje stond die op dat aspect veel verstand van zaken heeft. Um, maar intern liepen we een beetje te rommelen, waardoor ze ook af en toe niet goed uh, uit de verf kwam. Ja. Dus, dus daar moet je uh, veel meer de gelederen sluiten en zeggen: van. dat is nu de boodschap, dat is de persoon die het gaat doen, daar gaan we met z'n allen ook achter staan. Ja, maar dan even een uh, uh, uh, persoonlijke noot. Je bent inmiddels een half jaar of zoiets bestuursvoorzitter. Uh, het is nog niet interim bestuursvoorzitter. Ja. Het, het gedoe is nog niet uitgebannen, als ik zo vrij mag zijn. Nee, ja, Het gedoe is niet uitgebannen en dat zal ik best nog wel wat tijd uh, nodig hebben. Um, en voor een deel heeft dat iets omdat uh, piraten gelukkig allemaal uh, bottom-up uh, uh, georganiseerd zijn en die afdelingen gewoon zo autonoom mogelijk. Um, ja. En dus kan de frictie zitten tussen wat een specifieke uh, stevige afdeling, afdeling wil en wat uh, het bestuur van de Piratenpartij Nederland zeg ik dan maar wil of wat een andere afdeling wil. Daar kan best uh, frictie zitten. Het is wel zaak. Uh, dat we richting uh, volgende verkiezingen die gelederen sluiten. En dat we daar heel helder in zijn van... We hebben een uh, kieslijst op een moment vastgesteld. We weten wie onze eerste man of vrouw uh, wordt. We weten wat onze boodschap is. Die gaan we ook allemaal heel erg eenduidig uitdragen. Want alles wat er omheen zit veroorzaakt ruis. En uh, leidt ertoe dat je niet herkenbaar bent en niet gekozen wordt. Ja, uh, uit frustratie zei ik in dat zaaltje van de, van de ledenraadvergadering... Uh vorige week, twee weken terug, hmm. van ja, we zitten hier nu al in ieder geval vier jaar in dit zaaltje. En we zijn het nog niet ontgroeid. Nee. Het was niet voor de mensen die kijken, het is niet een heel groot zaaltje. Het is niet een heel groot zaaltje, het is niet een heel sexy zaaltje. Nee. Het, is... <laughs> het is heel erg niet, ja. uh, geen ja. spannend zaaltje. Ja, okay, maar nou. ik zie ons nog niet in een staan. Nee. Nee, maar wat ga je doen dan? Wat is jouw plan? Want jij, jij ambieert die, die, die een bestuursfunctie, ik ambieer die helemaal niet. Ik, ben, ik wil geen bestuurdingen doen, maar... maar hoe ga jij dat dan doen? Want ik heb wel verschillende bestuurders langs gekomen komen en zit nog steeds in dat zaaltje. Wat ja. ga jij anders doen? Een uh, uh, ander zaaltje huren. Uh. <laughs> We hebben een, zaaltje, een partijzaaltje gehad in, in een, een, een, een dus, uh, eigen locatie gehad in Amsterdam. Ja. Nee, los van dat zaaltje. Maar... Nee, uh, uh, wat ga ik anders doen? Uh, uh, echt, echt proberen uh, de neuzen dezelfde kant uh, op te krijgen. Ik, bedoel, ik, ik heb in uh, uh, of, of bij Piratenweekend of bij een bepaalde evaluatie wel eens gezegd dat... Uh, de Piratenpartij mij soms doet denken aan de piraten uit Asterix en Obelix. Hè? Die, uh, ze doen iedere, ieder uh, album mee. Uh, een gedeelte van de tijd hakken ze hun eigen uh, schuit aan barrels en zingt het. Uh, ja. En ieder volgend album staan ze weer vol nieuw elan, vol nieuwe energie, klaar om mee te doen. Uh, dat, datzelfde zie ik ook een beetje bij de Piratenpartij. Uh, ja. uh, we beschadigen ons zelf nog wel eens en, en ik probeer uit te dragen uh, dat we echt de neus dezelfde kant op moeten zien te krijgen, dat je een aanvalsplan moet hebben, dat als je een andere partij wilt enteren, dat je allemaal, uh, of aan bakboord of aan stuurboord moet samen, maar in ieder geval, allemaal aan dezelfde kant. Um, Rick Valkvinger zei dat in een uh, open brief, die hij schreef in, tijdens de verkiezingscampagne op verzoek van Ancilla volgens mij. En die zei, je hoeft elkaar niet leuk te vinden, en misschien een grote hekel aan je. Maar op het moment dat daar die piraten zijn of tegenstanders zijn, ja. dan beman jij jouw kanon, beman ik mijn kanon, en dan doen we samen de ja, kanon. Ja, en je richt niet op elkaar. Dat. Nou. Simpel. Maar, uh, nee, maar, ja. maar, maar, maar zo is dat ook. En uh, het is goed je te realiseren. Ik bedoel, jij bent voor het eerst lid dan, uh, uh, van deze partij. en dat is je enige partij geweest. Maar uh, uh, het is goed je te realiseren dat in iedere politieke partij. ook al word je er lid van. Uh, uh, uh, hooguit uh, 70% van uh, de standpunten of de manier waarop het gaat uh, jou zal bevallen. En er is altijd dus een percentage, 30% van dingen die je in je partij ziet gebeuren, um, die voor jouw gevoel uh, niet fijn zijn of niet door de beugel kunnen of uh, uh, waar je last van hebt. Ja, het zij zo, uh, deal with it, leer ermee ja. leven, uh, maar uh, blijf volmondig enthousiast gaan voor dat grote gedeelte waar je dan wel achter kunt scharen. En ga niet lopen emmeren dat het beter moet of anders moet of meer moet zoals je het zelf voelt. Want het gaat nooit om het individuele belang. Het gaat altijd om het partijbelang. Het gaat altijd om de boodschap die je in de samenleving wilt uitzenden. Ja. En dat is wat, wat, wat jou maakte dat je wegging bij GroenLinks en dat je ging zoeken naar een partij die dat... Die dat, dat die doen met ego's. Uh, niet uh, heeft, zeg maar, uh, waar, waar ego's minder, een minder grote rol gingen spelen dan dat ze uh, gingen spelen. Doe, uh, ik, ik, ik zeg spottend wel eens dat ik als ik naar Zendtijd politieke partijen kijk. ik tegenwoordig liever naar wasmiddelenreclames kijk. Um, uh, het, het, het, het, het, het wordt heel erg. Het stomme is, in, uh, in, in, in Tsjechië hebben ze echt heel erg gewonnen. En uh, ook in Duitsland hebben ze een tijdje heel goed gedaan. En dat zijn posters met gezichten erop. Je, mensen stemmen wel op mensen. Mensen stemmen op mensen en uh, uh, mensen stemmen op mensen die geloofwaardig overkomen, ja. die, die oprecht uh, ogen. Uh, maar hoe fix je, je hebt, dat en dan? Je hebt ook uh, mensen nodig, maar vervolgens moeten die mensen ook staan uh, uh, voor een boodschap en voor uh, het stuk inhoud. Ja. Um, en uh, je ziet bij heel veel partijen ontstaan dat ze die inhoud volkomen on ondergeschikt raakt aan de vorm uh, en aan uh, de reclameboodschap. En ik, en ik zou bijna zeggen uh, in de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam uh, dook er op enig moment een poster op uh, van uh, Jelle, was het geloof ik, hè, de lijsttrekker. Uh, die stond er gewoon uh, uh, in zijn nakie uh, rondom uh, de slogan van we hebben niks te verbergen. Uh, maar dat was een bijzonder uh, oprechte, geloofwaardige en herkenbare poster. En ik was op zich heel blij mee dat hij zich op die manier blootgaf. Uh, want het werkte wel. Uh, uh, uh, dat het effect uh, uh, uiteindelijk ook niet geweest is dat we daar in de raad zitten, uh, uh, is dan pech. Uh, uh, ik, ik vond het wel uh, een mooie poster en een mooie boodschap. En het gaat inderdaad wel om personen op zo'n poster. Uh, maar uh, altijd vergezeld van een stuk inhoudelijke boodschap. De, de, de keuze of zo, ik weet niet wat het goede woord is, die in die campagne van, uh, van Amsterdam toen gemaakt was is uh, om niet vol te gaan op bijvoorbeeld dat privacy onderwerp, mm -hmm. maar mee te gaan in, uh, in Amsterdam wat toch wat linkser is dan, uh, dan, uh, dan Nederland als, als geheel en, en aan het eind van de rit kwam uh, juist heel erg die privacy uh, agenda uh, naar voren met, met, met, die, met die poster ja. en sommige mensen zeggen ja, too little, too late en dan win je het niet. Hoe, hoe moet je dan naar de volgende verkiezingen toe je Piratenpartij programma maken? Ben je breed? Pak je het onderwerp waar heel Nederland op zit te focussen? Of ga je... Pak je de, de dingen waar je onbekend staat, privacy bijvoorbeeld? Je pakt de dingen waarom je bekend staat, waar je goed in bent uh, en die uh, gedurende de hele campagne uh, uh, heel helder en eenduidig en constructief over het voetlicht weten te brengen. Dat, dat is wat je doet en dan hoop je dat de, de kiezer dat herkent en de, de kiezer dat zo belangrijk gaat vinden dat ze daarom die stem echt gaan laten landen bij uh, die kleine nieuwe partij, die de Piratenpartij ook de volgende keer bij deelname is. Um, en daar zit altijd een zeker gevaar in dat uh, mensen denken bij nieuwe partijen en bij hun stem uitbrengen op een nieuwe partij, gaan ze het wel redden en is mijn stem uh, daarmee niet verloren. Dus moet ik niet toch op een gevestigde partij uh, stemmen. Dus je staat altijd op achterstand, ja. uh, omdat een stem op een gevestigde partij uh, sneller lijkt alsof het resultaat heeft van die gevestigde partij komt wel in de Kamer. Nou, nou, dat is ook zo, want ze hebben een nou financieel ja, een, voordeel. Een, ze hoeven een, die borg niet te betalen. Ja, ze maar hebben... een, een, een stem op de PvdA met de afgelopen uh, Tweede Kamerverkiezingen, met alle respect, ja. was, hey, voor, was voor een deel ook een weggegooide stem, want oh, wat hebben ze op een donder gehad. Of dat rechtvaardig was, is een tweede, maar de kiezer heeft ze wel afgerekend. Ja, en we hebben het, we hebben het over de perceptie van, van de kiezer. Dus ja. ja, die is misschien ook niet helemaal redelijk, maar... Uh, ja, nee, nee, nee, de, de, partij... de, de politieke dag is, de kiezer heeft altijd gelijk. Ja. Uh, um, en, en in zekere zin is dat zo, want de uitslag is de uitslag. En wat, wat, je, wat je ook ziet, misschien wel, althans dat kwam uit de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen, is dat uh, je kan nog zo goed, stel dat je alles goed doet, je hebt een goede campagne gevoerd, mm -hmm. je hebt het beste uh, boegbeeld in Ancilla voor privacy, en uh, uh, dat doet ze al jaren. En, en je hebt geen gedoe intern en je doet alles goed, dan nog is dat geen garantie dat je wint. Want Nederland moet wel privacy belangrijk vinden, ja. of een ander onderwerp waar je je uh, op inzet. Ja. En uh, dat momentum was er op dat moment niet. Je kan zeggen, we waren een jaar te vroeg. Want het gedoe met Cambridge Analytica en alle focus nu op de grote uh, corporates. Uh, ja, dat is eigenlijk vandaar van nou, die de, tweede kouderverkiezingen. Voor een deel waren we misschien een jaar te vroeg. Of is uh, Nederland nog niet uh, privacy bewust genoeg? Dat zou ook heel goed kunnen. Um, maar het, het blijft, het, ik zou het bijna zeggen, het wordt een steeds, steeds belangrijker onderwerp. Uh, dus het is zeker niet van de agenda. En het blijft zeker zaak dat... Uh, er een, een niche partij is die heel expliciet op dat onderwerp. En dat is, dat is wat anders dan one issue willen zijn. Ja. Privacy heeft heel veel raakvlakken naar, naar welke agenda dan ook. Uh, maar het blijft belangrijk dat er een uh, partij in de Kamer komt die op dat specifieke as, aspect blijft uh, kietelen, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, uh, zoals de Partij voor de Dieren, ik noem maar even een, een ander voorbeeld. Uh, ook lang geen one-issue partij is, maar wel blijft kietelen op dat aspect waarvoor ze ooit. ...opgericht, begonnen en groot geworden zijn. Groter dan wij in ieder geval. Uh, ja. um, dus dat blijft belangrijk. En de, de Tweede Kamer verdient simpelweg dat geluid van een specifiek daarop uh, geënte partij. Okay. En, en, en je ziet in andere Europese landen dat de Piratenpartij internationaal een beweging die groot is en aanzien geniet... Uh, uh, het best goed doet. Nou, en dat dat we in Nederland daar uh, behoorlijk uh, bij achterblijven. Ik bedoel, uh, IJsland, Duitsland, België, uh, Tsjechië. In uh, een aantal landen gaat het gewoon best uh, oké. Okay. Ja, en Tsjechië is supergoed. Wat, wat Tsjechië, de Tsjechen ook uh, zeiden. Uh, toen ik ze tegenkwam een paar weken geleden. is uh, hun analyse was: oké, okay, het gaat hier best wel over, over geld en zo. Een financiële systeem ook. Ja. En uh, Tsjechië is armer dan Nederland. Dus ja, de, de bevolking let daar ook. ...in ieder geval meer op dan in Nederland, niet dat het hier geen probleem is, maar het probleem is daar ja. groter. Uh, dan gaan we daarop op inzetten, gaan ja. we daarvan laten zien dat wij wel degelijk ons uh, uh, uh, daar, daar kennis van hebben en een goed plan voor hebben. En dat lijkt misschien wel een beetje op hoe ze dat in IJsland deden. Want daar wonnen de piraten nadat uh, Lansbanki was omgevallen en, en de premier in die, in die Panama Papers stond. Ja. Dus uh, dat, dan pak je, momentum is een na woord daarvoor, maar dan pak je wel waar, waar uh, de, de pijn zit. En dan laat je zien, oké, okay, maar hier hebben wij ook dossierkennis op. En dat ligt in het verlengde van ja. die privacy-agenda. Nee, dat klopt. Ik bedoel, uh, uh, los van het feit dat het altijd verstandig is om ook naar het financiële systeem te kijken. En daar ook in Nederland nog uh, het nodige te verbeteren valt. Um, in, in Tsjechië deden ze dat uh, heel erg goed. En Tsjechië is inderdaad armer dan Nederland. Maar Tsjechië heeft de afgelopen jaren wel een ongelooflijke inhaalslag gemaakt. Want het gaat met dat land en met de groei en met de, de potentie van het land gewoon best heel erg goed. Ik bedoel, dat is een van de. Ik zou bijna zeggen, lichtende voorbeelden als het gaat om de oostkant van wat je Europa zou, uh, zou kunnen noemen. Of ja, wat ja. in de Europese Unie uh, zit. Oké, okay, je, je bent uh, voorzitter van de Piratenpartij in Nederland, interim voorzitter van de Piratenpartij. Kan je die titel even wie, gewoon dat je voorzitter wordt, zeg maar, dat praat makkelijker. Uh, ja, nou, je je mag bent best, je, mag, je mag best voorzitter zeggen, want ja. dat, dat ben ik. En, en, ik. en ik gebruik zelf dat interim en ik heb uitgelegd waarom. Ja, um, ja. En um, uh, je hebt dat afgelopen half jaar gedaan. Wat is jouw analyse, wat is de staat van de Piratenpartij op dit moment? Uh, uh, uh, ja, bij de ANV um, heb ik dat met zoveel woorden ook al gezegd als op sterven na dood ik bedoel, toen ik het aantrof ik bedoel, toen ik deel, deel ging uitmaken van het bestuur uh, en tegelijkertijd uh, uh, groeipotentie zit erin enthousiaste mensen zitten erin dus er kan van alles met die partij op het moment dat we daar dan ook met z'n allen aan gaan bouwen uh, de, dat vraagt gewoon echt verenigde krachten dat vraagt uh, uh, met elkaar door één deur kunnen dat vraagt uh, inzet en vooral handen uit de mouwen Um, en daar kunnen we dat van maken. Um, dus de partij... Uh, uh, ja, maar dat, uh, is... dat hebben we nog niet genoeg gedaan. Want je hebt ook gezegd, we gaan niet, wat jou betreft niet meedoen met de Europese verkiezingen... en niet meedoen met de Provinciale Statenverkiezingen. Klopt, en niet meedoen met de waterschapsverkiezingen. Ja. Uh, uh, uh, ik heb er iets bij gezegd, uh, tenzij in combinatie met andere uh, partijen. Um, en en, en uh, dat heeft een heel simpel pragmatische reden. Uh, uh, ik vind eerst dat je intern je organisatie op orde moet hebben om te kunnen deelnemen... Uh, aan verkiezingen. Uh, twee, um, uh, als nieuwe partij moet je voor verkiezingen nou eenmaal die borg uh, betalen. Ja. Uh, red je het dan niet, ben je dat geld kwijt. Ja. Uh, en dat laat zich dan nog billijker als de, uh, het effect van deelnemen uh, in de reclameopzicht, in herkenbaarheid en zichtbaarheid uh, groot genoeg is. Dus... Uh, als ik in mijn hart kijk, zou ik heel graag meedoen aan de Europese verkiezingen. Niet zelfstandig, maar als je dat met een andere partij of met anderen kunt doen, waardoor je ook die borg over meerdere organisaties kunt verdelen, ja. ben ik daar onmiddellijk voor. Als er individuele piraten zijn die in een constellatie meedoen met waterschapsverkiezingen of provinciaal, omdat ze in een andere partij op de kieslijst komen, uh, uh, uh, vind ik dat een uitstekende ik bedoel per slot van rekening stond ik in Dordrecht ook niet ja, op een piratenlijst uh, maar uh, ik ben wel herkenbaar als piraat en zichtbaar uh, als uh, iemand die die partij uh, een warm hart toedraagt en aanhangt dus als we dat doen is dat allemaal prima uh, wetende dat er daarmee uh, ergens uh, wellicht piraten op een uh, volksvertegenwoordigende plek terechtkomen en daarmee de zichtbaarheid van die partij helpen te vergroten dus Heel mijn hart schreeuwt van laten we vooral deelnemen. Want dat is goed voor de zichtbaarheid. Um, maar uh, daar hangt dus uh, altijd heel veel mee samen. Ik bedoel, deelnemen uh, waarbij je die zichtbaarheid geen uh, dienst bewijst. Maar uh, weer gedoe hebt of het niet redt. En uh, uh, de, de media aandacht alleen maar gaat opleveren van de piratenpartij. Heeft het wederom niet gered. Ja. Dat is niet handig. Want ik wil bij de Tweede Kamerverkiezingen. Echt klaarstaan en echt zorgen dat we die zetel in de wacht slepen. En daar kan ik geen um, verkeerde publiciteit in het voortraject voor gebruiken. Waardoor de Piratenpartij uh, niet goed op de kaart staat. Nou, wat een van de uitkomsten van de evaluatie van de landelijke verkiezingen van 2017 was dat je juist buiten verkiezingstijd zichtbaar moet zijn. Dat je je campagne niet moet vo ja, voeren als maar, Rutte en Klaver ook bezig zijn. Nee, maar, maar buiten verkiezingstijd zichtbaar zijn... Uh, uh, ...zal je dan moeten doen met issues waar je je op onderscheidt... ...en waar je heel goed in bent. En als ik dan weer even kijk naar uh, die Piratenpartij... ...en het heeft gelukkig ook aandacht gekregen bij de ALV twee weken geleden... ...op het gebied van uh, um, politiek uh, ballen tonen en het opnemen voor sekswerkers... ...scoort die Piratenpartij ongelooflijk goed. Ja. En dat doen we goed en dat is belangrijk... En ook daar zitten allerlei aspecten aan die uh, uh, raken aan fatsoen, aan het economisch verkeer, aan de manier waarop je met een beroepsgroep omgaat. Uh, en uh, dan mag je uh, moreel van alles van die beroepsgroep vinden. Hè? Want uh, er zijn uh, genoeg uh, uh, mensen die daar uh, dan een oordeel over hebben. Uh, maar het is wel een van de oudste beroepsgroepen van, uh, van de wereld, zou ik bijna zeggen. Uh, en die uh, verdienen het ook om een goede werkomgeving te hebben, om gewoon een bankrekening te kunnen openen, om gewoon bestaansrecht te hebben. Uh, uh, en, het, en het verdient niet dat je er alleen maar schande van spreekt of probeert het uit te bannen of uh, alleen maar de misstanden uh, politiek wilt uitbuiten. Nee, dat is een... Nou, uh, dat is wat er gebeurt, het is uitbuiten van, van, van veronderstelde misstanden voor politiek gewin. Ja. Als mensen beginnen over, oh ja, maar er is zoveel misbruik in, in die branche, denk ik, Nou. In de, in, de, in de horeca en in de rozenkwekerijen zijn volgens mij met gemak ook heel veel <laughs> er, uh, misstanden. Er, er, zeg maar. er, er zijn branches die er absoluut broerder aan toe zijn. Ja, weet je. En, dus, dus, en, maar, en het is een, maar het is een moreel oordeel wat je veldt ja. uh, op oneigenlijke gronden. Ja. En dat is dus walgelijk. Het is, werk is werk, snap je. Ja. En ik heb een tijdje gewerkt bij de ING. Nou, ik wil niet nog een keer werken voor een bank. Daar word hmm. ik erg ongelukkig. En, en die, die business, die is... M, m, m, m, m, nou, voor mij in ieder geval moreel verwerpelijker dan een hoop andere. Ja, uh... nee, ik bedoel, uh, uh, de, de, de grootste misstanden, ik bedoel, we hebben het tegenwoordig heel vaak over ondermijningen en over dingen die niet goed zijn. Ik bedoel, ik zou zo zeggen, ga, ga vooral op de zuidas kijken. Maar ja, precies, uh, uh, uh, uh, daar gaat het meeste mis. Maar, maar het, is, het is een voorbeeld van hoe je dus heel goed zichtbaar kunt zijn uh, op een bepaald thema, op een aspect, uh, buiten verkiezingstijd. Uh, en daar scoren we en dat is prima en dat is goed. Um, en, en we kunnen nog een paar van dat soort issues uh, ja, welke? bij de kop pakken. Nou ja, uh, ik vind nog steeds dat uh, die vrije informatiesamenleving, uh, uh, de manier waarop we omgaan met uh, internet, met auteursrechten, met uh, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kennis, uh, verdient aandacht. Uh, daar leven bij ons in de partij heel veel hele goede ideeën over die... Uh, veel manifesten naar voren kunnen komen en waar we echt kanjers in de partij hebben rondlopen uh, uh, die daar het verschil kunnen maken. Ja nou, dat, dat wil ik ook. En dat is ook, maar vooral dat laten zien naar buiten toe is, is het kunstje, van hoe doe je dat dan, want het zijn ook bescheiden mensen, is dat het of ofzo, of, of niet? Het, het, het laten zien naar de buitenwereld toe. Of die sinaasappelkist gaan staan, of op ja. het podium gaan staan. of hier zo in je huiskamer studiotje knutselen. Mm. Dat, is, dat, ligt, dat gaat niet makkelijk of zo. Nee. En, uh, en, en juist in, in zo'n club. waar ego en dat, dat soort dingen niet, niet op de voorgrond. ja, dan laat je het dus ook niet zien. Maar ik, je moet het laten zien aan Nederland. Ja, nee, dat dilemma zit er ook altijd in. Je hebt, je hebt een bepaald uh, uh, ego ook nodig, ook om politiek actief te worden. Ik bedoel, wel eens weleens, politiek is ijdelheid per definitie. Hè? Bedoel, uh, ja. uh, uh, maar je, je moet dus echt uh, op die zeepkist durven te gaan staan, uh, dingen uh, presenteren, over het voetlicht brengen. Uh, in de wetenschap dat je dat uiteindelijk altijd doet omdat je die partij groter wilt zien worden. Uh, dus het gaat er niet om om zelf groter te worden uh, of om zelf alleen maar je eigen plekje uh, voor elkaar te krijgen. Het gaat erom om die uh, piratenbeweging, om die piratenpartij um, actief uh, in de lier te krijgen en uh, zichtbaar um, ergens en platform was, te geven. Was, dat was mijn insteek in die Tweede Kamerverkiezingen en daar ben ik na, daarna over gaan twijfelen. Van, ja, het, maakt me niet uit, het maakt me niet uit welke partij of welke groep mensen die onderwerpen aan de orde brengen. En als het een beweging is buiten de politiek die het voor elkaar krijgt, dan vind ik dat eigenlijk, dan is dat cooler dan een beweging binnen de politiek die het niet voor elkaar krijgt. Ja, dus ja maar ik bedoel, uh, ik zou bijna zeggen, alle gevestigde partijen uh, blijven hangen en blijven uh, uh, <coughs> werken in het systeem zoals het nu is. Uh, en, en er is ook een agenda nodig van bestuurlijke vernieuwing en ja. je ziet op dat vlak heel erg veel gebeuren. Je ziet uh, Code Oranje opstaan. Je ziet uh, Vrij Links opstaan. Je ziet de burgerbeweging. Je ziet allerlei van die mensen die rammelen aan die poort van die democratie. Omdat ze het weer echt democratie willen maken. Ja. Uh, en, en de bevolking echt een stem willen geven. En echt aan het woord willen laten. Uh, maar je hebt en... al eerder gezegd, je wilt graag samenwerking tussen die, uh, tussen die groepen. Hoe, hoe zie je dat dan voor je? Bij de volgende... Laten we zeggen, Rutte valt... Nou, het zal ook keer tijd worden, maar laten we zeggen, sorry, rond de lente valt Rutte. Nou ja, ik, ik hou serieus rekening met die optie. Ik bedoel, je krijgt provinciale ja, je, staatsverkiezingen, je krijgt, staat je krijgt uh, een, een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. En die samenstelling wordt uh, heel ongemakkelijk voor dit kabinet. Dus dat wordt echt hangen en wurgen. Uh, dus je krijgt volop kansen. Um, uh, en, en, en ik zou dan het liefst zien dat, uh, en, en hoe je dat praktisch uh, organisatorisch vormgeeft, weet ik niet precies, maar dat er een... Uh, verbinding ontstaat tussen een aantal nieuwkomers die echt aan, aan de poort rammelen uh, om gezamenlijk um, tot een lijst te komen die het kan redden uh, tot in de Tweede Kamer. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat je een lijst hebt die heet uh, uh, ppnl slash burgerbeweging slash vrij links of noem maar uh, uh, een aantal uh, uh, uh, bestaande organisaties op die samen wat uh, willen en dan heb je op die lijst um, uh, ...vlecht je uh, in alsof je op de snelweg aan het ritsen bent uh, uh, de kandidaten die die partijen voortbrengen. Dus ja. uh, ik zou bijvoorbeeld zeggen, je, je loopt wie nummer één mag worden en twee is van de andere partij, drie is... En, dat, en dan dat, gaat het weer over mensen. Dus. En dat, dat, dat, ja, maar dan gaat het weer over mensen, maar je komt wel tot een lijst en je komt tot een uh, samenwerkende beweging... ...die uh, potentieel genoeg uit die samenleving weet uh, maar je te zegt binden. Net, ja Je zegt net ook, dat moet geen dik verkiezingsprogramma zijn... Misschien ook niet dat ene A4'tje verwilders, maar, maar wel een beperkt, beperkt jezelf tot kernpunten. Uh, uh, uh, van, die, van die bredere progressieve beweging dan. Wat, wat, is, wat is het punt waar, waar, die, waar die groep, als dat, als dat zou ontstaan, campagne op zou moeten voeren? Nou ja, wat mij betreft zou de campagne moeten worden gevoerd op uh, privacy en de vrije informatiesamenleving. En op een ander aspect waar ik nog niet over gehad we vandaag, het basisinkomen. Ja. Uh, ik denk echt dat bij de 21e eeuw... Uh, ik zou bijna zeggen vanuit een liberale gedachtehoek niet eens vanuit een links-eensteek, maar vanuit een liberale gedachtehoek hoort dat je je samenleving ook uh, van een basisinkomen voor mensen voorziet, waarnaast ze hun, hun, hun, hun inkomen en hun talenten en hun uh, zaken kunnen ontwikkelen en kunnen gebruiken. En tegelijkertijd, doordat het basisinkomen er is, ook meer tijd hebben om uh, echt eens met de belangrijke aspecten van het leven bezig te zijn. Want dat is niet alleen maar ja. het werk zoals we dat op dit moment modelleren. Je zet net uh, links en liberaal uh, uit elkaar. Wat ik zou bestrijden, want uh, de VVD claimt wel een beetje het ownership op uh, liberaal. Maar liberaal betekent vrij en dat is nou juist het ja, ding uh, van de Piraatpartij. Uh, uh, linksliberaal bestaat dat of bestaat dat niet? Uh, Sociaal-liberaal, linksliberaal bestaat, rechtsliberaal bestaat. En uh, de VVD zou ik als oer conservatief willen bestempelen. <lacht> ja, precies. Uh, ja, uh, de, de, de, de VVD is, is, is, is echt de evenknie van de conservatives onder <lacht> ja. uh, mee in Engeland. Uh, dat, ja, dan uh, dat dus hij is nog weer erger misschien. Maar, ja, inderdaad. maar uh, het is zeker geen liberale beweging. Um, nee, precies. En uh, ik zag toevallig van de week nog weer uh, Rutger Brechtman uh, langskomen met een pleidooi voor het basisinkomen is een van de mensen die ze daar echt hard voor maakt en ja. die, die ook heel nadrukkelijk zegt het is, geen, het is geen linkse hobby om het zo te noemen, maar, maar een, ja. een groot probleem uh, in ons landschap is natuurlijk dat de polarisatie tussen links en rechts heel erg groot is en ja. dat links gif spuit over rechts en rechts uh, het probleem gif, gif spuit over links ja. en dat, dat het hele politieke veld daardoor vergiftigd wordt. Ja. Terwijl um, ja, alles. Ik, ik zie de piratenpartij en ook de burgerbeweging en ook een aantal andere partijen als brugpartijen die nodig zijn om ja. die polarisatie tegen te gaan omdat de echte oplossing per definitie ontstaat op het moment dat je elkaar de hand weet te reiken en met elkaar uh, tot een oplossing wilt komen Ja, ja dat is de essentie van de volgende verkiezingen denk ik, misschien zijn we dan weer te vroeg net als met die privacy vorige keer maar iedereen gooit met modder. Niemand doet meer inhoud. Het is alleen maar polariseren. Ja. Je, ik, ik ben het niet met jou eens. Dan ben je een racist, een fascist of ja. whatever je bent. Uh, maar we gaan niet op de nou inhoud. Ja, bedoel, uh, en dat uh, doorbreken door wel die inhoudelijke discussie te voeren. Ja, maar we, over de inhoud praten we niet met elkaar. Nee. Ik bedoel, uh, een meest recente voorbeeld is dat uh, de burgemeester van Amsterdam uh, weigert om het boerkaverbod uh, uh, uh, te handhaven. Uh, dat leidt tot uh, gigantisch veel kritiek. Maar het leidt niet tot de wezenlijke vraag van tegenstanders... Leg mij nou eens uit, burgemeester, waarom u deze stelling inneemt. Ja. Bedoel, we zijn niet meer nieuwsgierig naar wat ons bezielt of wat ons beweegt. Uh, Pro-Piet is niet geïnteresseerd in degene die Zwarte Piet een probleem vinden. En vice versa. Uh, we zijn niet geïnteresseerd in elkaar. Dus gooien we alleen maar met statements en met ja. het eigen gelijk. Uh, en dat, dat is de ziekte van deze tijd. is het afgelopen jaar groter ja, is geworden. En, uh, en, en uh, uiteindelijk leidt polarisatie... Uh, ...tot een uh, onwerkbare, uh, niet te besturen samenleving, want je hebt elkaar hoe dan ook vanuit verschillende opvattingen nodig. Ja, of je gaat ruzie maken, dat is de keuze die ons voorligt. ligt. Ja. Nou, we kiezen voor, volgens nog kiezen we voor ruzie maken. Ja, maar, maar ruzie maken in de grote mensenwereld is uiteindelijk het, het, voorstel, het voorspel van een oorlog. Ja. Uh, en of dat nou een oorlog tussen landen is of, of, of in binnen een... in een burgeroorlog. Maar uh, ruzie maken bij grote mensen is, uh, betekent weinig goeds in ieder geval. Nee, dat scenario waar ik wel een beetje zorgen over heb. Ik ook, ja. ja. En je zegt uh, Femke Halsema, nou, ja. wordt die vraag dan ook niet gesteld aan haar? Nee, volgens nou. mij wordt die vraag niet gesteld. Uh, zelfs in het debat in de gemeenteraad van Amsterdam denk ik dat de nieuwsgierigheid naar elkaar standpunten, en of dat nou Amsterdam is of uh, Dordrecht of maakt niet uit, de nieuwsgierigheid naar elkaar standpunten is tamelijk gering. Ja. Wat ik in de lokale politiek zie gebeuren is, uh, je hoort pleidooi A, je hoort pleidooi B, je hoort pleidooi C, het bereikt elkaar niet, het bevraagt elkaar nauwelijks uh, dus, uh, en, uh, en, en that's it. En dat is ook weer waarom ik denk, je moet niet met een programma komen van 80 pagina's, ja. je moet eigenlijk komen met de manier waarop je naar de samenleving wilt kijken ja. en met nieuwsgierigheid naar de ander. Ja, ja. Je had het over. Uh, nou, ik ga ik ga van ik hier ook gaan uitnodigen. Ik kan mij het Klein kanaal. Ja, weet, weet. Komt het, ze wel? Ja, dat nou, is niet heel ver weg van Amsterdam. Uh, maar ik wou terug naar die basisinkomen, want want dat is wel dat is dat is dat hangt inderdaad boven de markt en iedereen heeft daar zo een, een mening over of of uh, uh, begint het een leuk idee te vinden. Uh -huh. Maar niemand die zegt daarbij hoe dan of wat dan. En uh, dat moet je er wel bij zeggen. Nou ja, ik heb ooit één kamerdebat. Uh, uh, Live gevolgd waarbij Norbert Klein. Uh, we kwamen hem eerder in dit gesprek al tegen. Uh, in de Tweede Kamer, in de commissie. Uh, sociale zaken. Dat uh, basisinkomen wilde verdedigen. Uh, en de grote gevestigde partijen hadden daar maar één belang. Namelijk uh, zo snel mogelijk korte met te maken. met dat rare idee van Norbert Klein. Ja. Dus die waren niet geïnteresseerd in dat idee. Die waren alleen maar op uit. wat kan ik uit dat idee peuteren. Uh, om het uh, te gronden te richten. Nou ja, dat is niet de bedoeling. Waarom hier, doen ze dat? Uh, dat is om hun eigen belang te beschermen. om hun eigen achterban. It ja, ja dan moeten we uh, ze ook uh, vragen. Dan, uh, zo. Dat zou je dus ja. moeten vragen uh, te beschermen. Uh, maar een deel van de kritiek ging over van dat basisinkomen is te weinig om van te leven. Ja, dat klopt. Dat is te weinig om te leveren. Want uh, uh, je moet er wat bij doen. Uh, je ja. moet er bij werken. Um, en een ander deel van de kritiek ging uh, over, en dat was dan met name van uh, de, de rechterzijde, uh, het maakt mensen lui, want als je zomaar gratis geld weggeeft, dan gaan ze niet wat doen. Nou, Volgens mij maakt het mensen niet lui, het maakt mensen uh, creatief, inventief. Ze hebben iets meer lucht om dat te gaan doen waar hun hart ligt. Uh, en mensen die gaan doen waar hun hart ligt, bereiken veel meer dan mensen die, ja. uh, omdat ze hun inkomen moeten verwerven, in een baantje zitten waar ze met zo'n ziek rondlopen. Want... Uh, onderzoeken over de laatste 20 jaar wijzen voortdurend uit dat een fors percentage van de werkenden uh, uh, met, met, met, met de ziekte in hun lijf naar het werk gaat, ja. dat ze geen bal meer aanvinden. Nou ja, maar ik, ik heb twee dingen met, met dat basisinkomen. Als je nou in ieder geval maar al die idiote regeltjes en al die subsidiepotjes en al die kleine dingetjes, waar, waar mensen echt, het is heel ingewikkeld om op een, een bestaansminimum, uh, uit al die regeltjes, je, je bestaat niet om bij elkaar te haken. Ja. Dat is best, best wel een kunstje ja. wat je dan. Ja, je maakt dat eenvoudiger, maar dan heb je ook veel minder ambtenaren, veel minder organisatiekracht nodig. Ja. En dan kun je dat allemaal weer eens dus, gaan richten op, precies. Dus als je dat gewoon... op productiviteit. Want tegelijkertijd uh, zegt het Culturele Planbureau op dit moment: van de productiviteit in Nederland is te laag waardoor de inkomens niet groeien. Of het waar is, kun je best een boom over opzetten, uh, maar er is daar wel wat aan de hand. Nou ja, een ander punt wat ze maken is, uh, uh, ver, ver, verder gaat de automatisering, robotisering, kunstmatige intelligentie. Uh, dat zou uh, de, de, de arbeidsplaatsen afpakken of, of minder maken. Dus daar zou je een antwoord uh, uh, op moeten krijgen. Ja, nou ja, uh, dat gebeurt ook. Ik bedoel, uh, het pakt uh, uh, arbeidsplaatsen en werk zoals het nu ingeregeld is, pakt het af. Ik las vanochtend toevallig nog een stuk over een... Uh, een, een uh, slimme robot die het werk van een receptioniste kan overnemen. Ja. Ik bedoel, heb je daar een robot achter de balie zitten? Um, maar er ontstaan ook altijd weer nieuwe banen. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden ja. om je talenten in te zetten, om uh, je geld te verdienen. Ja. Um, uh, en, en, en, en dat is ook, ook hoe de samenleving werkt. Ja, Alleen uh, de vernieuwing en de innovatie... En, uh, uh, dat gaat de laatste honderd jaar beduidend veel sneller dan uh, alle eeuwen daarvoor. Uh, dus je moet ook sneller durven anticiperen op de veranderingen die je ziet gebeuren. Nou, dat is dat. Want uh, dat zie ik in het in onderwijs. Dan ben, je, ben ik docent in het, in het MBO op ICT. Ja, ICT is relatief nieuw, want we zitten midden in die revolutie. Nou, dat lesmateriaal heeft de school nog niet bereikt. Nee. Ik heb een klasje en dan zeggen ze: nou Rick, volgende week voor, voor, ga je weer lesgeven. We hebben nog even geen cursusmateriaal. Ja. Succes. Nou ja, ik, ik heb een jaar of zes geleden een keer een, een boek geschreven over trends en ontwikkelingen in het onderwijsland. Uh, om, omdat ik iets van die um, versnelling ook in het onderwijs wilde zien. Een ja. van mijn voorbeelden is dat niet mbo maar was op, op de basisschool. Uh, bij de basisschool zeggen we altijd heel uh, uh, hard van: er is al zoveel veranderd en zoveel gedaan. En ik roep dan altijd terug van: die basisschool is in 1985 ontstaan. Er werd kleuterschool, laagschool werd één. Ja. En waar beginnen we nog steeds met het leesonderwijs in groep drie. Dat is niet omdat er ook maar enige aanleiding is om dat te doen. Dat is omdat we nog steeds niet erin geslaagd zijn om uh, uh, die kleuterschool en die lagere school echt in elkaar te integreren. Wij, wil je wel eerder met lezen beginnen? Bedoel je dat? Uh, uh, ik wil uh, met lezen beginnen wanneer uh, een kind zelf aangeeft dat het wil gaan lezen. Ja, dat en dat ligt voor de ene bij vier en voor de andere bij zeven. Uh, maar maar in Scandinavië, ik geloof in één. Uh, de... Maar ik wil ook een beetje van, van dat, dat rare model van klassen af. Ja. Uh, uh, het is een heel erg uh, industrieel georganiseerd uh, uh, leerproces. Ja. En in Finland en uh, uh, uh, een aantal andere Scandinavische landen... zie je echt voorbeelden waar ze die... Um, die, die verbinding met die moderne tijd echt beter gemaakt hebben. Ja, nou, wat we, hier, we worden hier dus overvallen door vergaande automatisering... En, uh, en al die andere nieuwe technologische ontwikkelingen... Uh, in een verdienmodel van, de, van, van het grootbedrijf. Ja. Dus ja, als je arbeid wegautomatiseert... Dat, er wordt een hoop geld in verdiend. En ja. dat gaat dan naar de bedrijven die die automatiseringsoplossingen maken. Ja, ja dat is een beetje jammer. Dus je moet dat, dat geld moet je terug laten komen naar je samenleving. En daar zou je uh, een, een nou, basisinkomen je moet, constructie van kunnen ja, maken. Je moet zorgen dat, dat het, uh, de samenleving als geheel veel meer profiteert van een aantal uh, hele goede ontwikkelingen ja, die er precies. zijn. Oké, okay, ja, ik, ik had dat vragen in voorbereiding uh, voor, voor jou als uh, interim bestuursvoorzitter. Je wil een discussie over de koers van de partij... Uh, uh, op de ALV en daarna. Wat voor koers gaat de Piratenpartij onder? Geet Kleinpas te varen komend jaar? Uh, nou, die, die koers wordt in ieder geval uh, uh, heel helder. Uh, uh, uh, dat je pick your battles en zorg dat je twee, drie speerpunten hebt die je altijd en overal uh, uh, uh, wil presenteren. Waar je in iedere afdeling, in iedere plek waar je eventueel vertegenwoordigd raakt. Uh, uh, voortdurend uh, je troefkaart kunt, uh, kunt trekken um, en die wordt uh, echt gericht op uh, het, het, het, het verbinden van mensen om dat gemeenschappelijke belang wat je als samenleving hebt, uh, beter, uh, beter vorm en beter gestalte te krijgen. En dat betekent a, aandacht voor privacy, voor ruimte die mensen individueel moeten hebben in die samenleving, maar betekent ook uh, dat je... Uh, dat individuele uh, bewegen in die samenleving uh, altijd in de context van gemeenschappelijkheid is. Ik bedoel, uh, een van de storende elementen in, in onze samenleving vind ik dat we uh, alles wat lijkt op menselijk contact, lijken uh, weg uh, te ja. rationaliseren. En iedereen beweegt als zombies langs elkaar heen. Ik sta heel erg voor om wel weer met elkaar in contact te zijn. Ja. En wel weer met elkaar... Het gesprek aan te gaan. God, wij zijn het niet eens. Hoe een, komt dat nou? Je hebt wel een ICT-partij uitgekozen. Hè? Die, zijn wat, die zijn niet allemaal even handig in het uh, intermenselijke contact. Met computers zijn ze heel goed. Ja, maar, <laughs> uh, uh, en maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ze wel allemaal de behoefte hebben aan dat intermenselijke ja, dat is contact. Dat is, dat is, uh, en, is, en eigenlijk niets liever willen. Ja. Uh, en op de een of andere rare manier... Uh, uh, proberen we dat intermenselijke contact uit de samenleving zoveel mogelijk weg te ja, brengen? En of dat nou een zelfskenkassa is, of uh, een robot achter de receptie, ja. of uh, wat dan ook. Uh, uh, ik, ik hecht er best aan dat er in die samenleving gewoon meer face-to-face -face contact ja. is. Ik bedoel, ja. Uh, uh, ja. Want daar, daar kun je, uh, ik zeg wel elkaar, elkaar de nieren proeven, dat is een heel ouderwets gezegde, geloof ik. Maar daar kun je met elkaar op inhoud uh, strijden. Om er samen ja. en echt samen sterker uit te komen. Wanneer is jouw uh, missie geslaagd? Uh, uh, als we in de Tweede Kamer zitten. Oh, uh, we hebben echt maanden gedaan over met hoeveel zetels geef je. Dan, als, als een journalist zo'n antwoord geeft, wat geef je dan als antwoord? Wanneer ben je gelukkig met hoeveel zetels? Want, nou, uh, wanneer zou jij gelukkig uh, uh, zijn met Als we zetels? in de Tweede Kamer zitten, dus één of meer. <laughs> uh, uh, nee, nee, nou, uh, het, het compromis met die verkiezingen was geloof ik twee of drie of zo. Ja, was dat nee, het, maar uh, uh, één of meer. Maar je moet daar zitten, je moet daar zichtbaar zijn. Ik bedoel, dat is het. Uh, Forum voor Democratie zit er nu met twee zetels, is uh, uh, op, op het totaal van 150 uh, peanuts, uh, maar ze zijn zichtbaar en ze krijgen media aandacht en over die media aandacht kun je af en toe best eens wat vragen stellen, ja. uh, uh, <laughs> maar er gebeurt wat uh, en Forum voor Democratie de afgelopen weekend hadden ze hun uh, uh, ALV, ja. uh, het bezoekersaantal lag daar groter dan bij de grootste partij uh, van Nederland, de VVD, ja. die moesten het echt met veel minder mensen doen en er is van alles kritiek aan kritiek mogelijk op Forum voor Democratie. En ik heb er ook heel veel kritiek op. Maar als het gaat om bestuurlijke vernieuwing en de agenda die ze op dat vlak uh, in ieder geval uh, proberen te voeren, dan zit daar een aantal goede aspecten in uh, die helaas... Um, ja, nou marketing. Zover ga ik met die, je mee. De die, marketing doen ze vrij Die, vrij die helaas onder het geruis en onder allerlei andere onzin uh, weer in de slop raakt. Omdat ze zich ook niet ja. eenduidig, krachtig op die... Agenda willen storten. Dus um, nee, omdat, en ik, omdat ego ik heb, in de weg zit. En ik heb Thierry Baudet, en als er bij iemand ego in de weg zit, ja, uh, dan is het Thierry ik. Baudet. Um, uh, een aantal keren ook in zaaltjes horen spreken. Uh, ik heb hem ook wat vragen in die zaaltjes gesteld. Um, uh, uh, hij slaagt er inderdaad niet in om zijn ego ondergeschikt te maken aan het doel wat hij heeft. Uh, en, en dat is verduiveld jammer. Um, want daarmee wordt er wel een agenda gekaapt die belangrijk is... Ja, gekaapt, en, die, ja, en die ik het liefst uh, vertegenwoordig zie... door mensen die uh, die agenda dus echt een stap verder weten te krijgen. Nou, dat is dat voor een deel was, maar dat even... ook mijn hoop bij uh, Code Oranje... Uh, uh, waar ik me ook nog wat uh, zoekend uh, toe verhoud. Uh, omdat dat wel weer heel erg vanuit bestuurders wordt uh, gevoed... en niet van onderuit ontstaat. Ja, terwijl ze wel roepen dat het zo'n onderuit ontstaat. Dus Dat is dat, ja, dat dat een modern nou... woord, het is net zoiets als uh, privacy, dat uh, als, ze nu ook als, allemaal. Als ze dat nou maar zichtbaar <laughs> weten te maken, dan komt het misschien wel goed. Hey, en uh, als, als laatste vraag van mijn lijstje. Wat is jouw boodschap aan de piraten die sceptisch staan tegenover, of sceptisch, whatever, tegenover de veranderingen die jij voorstaat? Nou, Die boodschap is, dan moet je vooral uh, uh, niet willen veranderen en blijven uh, doen wat je doet. Uh, dat is iedere keer opnieuw je eigen schip aan barrel slaan en zinken. Uh, maar als je daaruit wil en als je echt wat wil bereiken, dan moet je met elkaar echt meters maken en een echt serieuze politieke partij bouwen. En ik breng dan in ieder geval nog voldoende ervaring mee, ook opgedaan in andere politieke partijen, om te weten hoe je die politieke partij vorm kunt geven en ja. kunt opbouwen. Uh, uh, en, en als je die verandering en die, dat avontuur met elkaar wil aangaan, dan denk ik dat je uh, uh, heel goed eraan doet om mij als voorzitter te kiezen. En als je... Uh, lekker wil blijven modderen zoals het doorloopt. Uh, nu loopt. Ja, uh, kies willekeurig een ander. Uh, ja. dat, dat wordt niet echt mijn feestje. Zal ik je, yes. zal ik je bekennen. Ja. Uh, um, uh, ik wil heel graag met elkaar. Die schouders eronder. Met elkaar. Heel duidelijk, krachtig uh, voor die vrije informatiesamenleving gaan, voor die privacy gaan, voor uh, uh, de, de, de mogelijkheden blijven gaan dat je ook, ook in de toekomst cash kunt blijven betalen. Dat is gewoon dat die samenleving uh, niet allemaal wordt uitgeleverd aan of de markt of de banken of uh, uh, de mensen die het nu voor het zeggen hebben. Wanneer gaan we verkiezingen hebben in Nederland, denk je? Uh, mei 2019. Gaan wij dan meedoen? Ja. Oké. Okay. En als voor die tijd uh, Rutte op zijn gat gaat, nou, dan moet hij weer heel gauw gaan. Dus veel eerder nee, wordt het nee, ook ik bedoel, niet. het is simpel. Het, het wordt niet, eerder. Nee, we het niet nu, eerder. We gaan nu een traject in naar verkiezingen. Ja. Dan houdt die coalitie elkaar heel erg stevig het handje ja. vast. En die dan... verkiezingen die gaan een uitslag opleveren. Die heel slecht is voor de coalitie die er zit. Dus daarna ja. krijg je wringen en gedoe. En dan, ja, ja, dan, gaat, het dan, dan gaat het een keer op schat. Uh, uh, maart zijn de verkiezingen, nou, misschien is mij nog net wat te vroeg. Maar, voor de zomer. Uh, uh, ergens rond de zomer uh, krijg je een, een, een kabinet dat valt. Uh, en en de, de, de behoefte en de noodzaak dat er nieuwe verkiezingen komen. Uh, dan moeten we klaar zijn. En dat betekent dat wij tussen vandaag en dat moment... Uh, uh, alle hands aan dek ja. euh, bouwen aan de piratenpartij om te zorgen dat we en mee kunnen doen en een goede boodschap hebben en een goede lijsttrekker hebben en een mooie lijst hebben en mensen die met elkaar zeggen van goh misschien had dat net ietsje anders gemoeten maar ik ga erachter achter staan en ik ga ervoor knokken nou, nou dat doe je en muziek. Um, dat doe ik <lacht> ja, goed. wil je nog wat anders toevoegen aan dit gesprek nee, dus ja, is het wel. Super, super leuk dat je er was helemaal de alberen vanuit uh, vanuit Dordrecht graag gedaan dus, uh, dit was uh, de eerste podcast met camera daar en camera aan het plafond. En weer. Gewoon dus. uitblazen? Uh, ja, doe maar. Zo. En dan, als het muziek klaar is, dan, uh, dan blijft het nog even doorlopen. Tot straks in Utrecht voor de mensen die naar Utrecht gaan. Pirates from the land, all the lands are home. We pirate and defend and share what can be owned. Feel the wind turning, high, ah, it's but a breeze. But have your sails ready as it's picking up in speed Wood to the fire, throw wood to the fire, liberty's at the stake Burn it ever higher till she rises from flames Wood to the fire, throw wood to the fire, make you no mistake A Pirates feast ain't over till the new day breaks